Ja, de grote verkiezingsdag vandaag. We wachten vol spanning af hier in de studio. Amber, onze correspondent ter plaatse. Heb jij nog nieuws? Vandaag staan we in Biotechniek in Bochelt. En naast mij staat Milan, die verkozen kan worden voor de leerlingenraad MOS Milieu op school. En Milan, wat zijn de verwachtingen voor de komende mandaatsperiode? Uh, de verwachtingen liggen uh, erg hoog bij onze partij. Door, uh... Ja, de verwezenlijkingen van afgelopen jaar. Dus ik denk dat we de komende mandaatsperiode een vliegende start zullen maken. Elk schooljaar organiseert de school nieuwe verkiezingen voor drie verschillende leerlingenraden. Sport en spel, algemeen beleid en de MOS-raad. De laatste, onze leerlingenraad. MOS, Biedorpdaas, Janssens. Naast mij staat Sam, net verkozen voor leerlingenraad Mos. Gefeliciteerd hè Sam. Wat zijn de ambities voor de komende mandaatsperiode? Als we gaan kijken wat de afgelopen mandaatsperiode hebben gerealiseerd, zoals ons Atalanta-project en de mooie groene speelplaats achter mij, gaan we zeker verder bouwen om dit nog mooier en nog unieker te kunnen uitbouwen. Heel erg bedankt Sam. We gaan terug naar de studio.